Welkom, in deze video laat ik jullie zien hoe je breuken kunt vereenvoudigen. Voordat we beginnen met het vereenvoudigen van breuken, gaan we eerst kijken wat nu precies een breuk is. In mijn lessen hoor ik vaak dat breuken moeilijk zijn, of ik snap niks van breuken. Het is net alsof leerlingen bang zijn voor breuken. Ik snap dat wel, want het ziet er toch een beetje raar uit. Twee kleine getallen met een streep ertussen. Maar bang zijn voor breuken? Nee, dat is nergens voor nodig, want een breuk is niks anders dan een deelsom. Zo is de breuk 1 tweede hetzelfde als 1 delen door 2. We weten dat 1 gedeeld door 2 hetzelfde is als 0,5, oftewel een half. Maar dat betekent dat een breuk gewoon een getal is. Daarnaast, breuken zijn niet uitgevonden om het rekenen moeilijker te maken. Ze zijn juist uitgevonden om het rekenen makkelijker te maken. Dus, als je kunt rekenen met getallen, kun je ook rekenen met breuken. Waarom? Een breuk is een getal. Laten we eens kijken naar een breuk. We nemen de breuk 1 vierde. En wat houdt dat nu precies in? Een breuk 1 vierde. Als we een taart in vier gelijke stukken snijden, is 1 zo'n stuk 1 vierde deel van de taart. Als je 3 van deze stukken pakt, heb je 3 vierde deel van de taart. Omdat we de taart verdelen in 4 delen, is de naam van de breuk 4de. Deze 4 staat onder de streep en het getal onder de streep, dat noemen we de noemer. We noemen de breuk dan ook wel 4de. Om het getal boven de streep te vinden, moet je tellen hoeveel delen je hebt. We noemen dit dan ook wel de teller. Als we één deel van de taart nemen, zetten we een 1 boven de streep. En als we drie delen hebben, zetten we een 3 boven de streep. Boven de streep staat dus het aantal delen dat je hebt. Het streepje tussen de teller en de noemer, dat noemen we de deelstreep. Gaan we nu breuken vereenvoudigen? Het vereenvoudigen van een breuk houdt in dat je de breuk herschrijft met een zo klein mogelijke teller en een zo klein mogelijke noemer, zonder de waarde van de breuk te veranderen. Wat betekent dit nu allemaal precies? Laten we gewoon eens beginnen met een breuk. We nemen de breuk 1 tweede. en dit is misschien wel de eerste breuk waar je ooit mee te maken hebt gehad. De breuk 1/2 ken je ook als een half. Dus 1 tweede deel staat gelijk aan de helft van iets. Wanneer we de rechthoek opdelen in 2 gelijke delen, is 1 deel dus een half. Wanneer we de rechthoek nu opdelen in 8 gelijke stukken, dan zien we dat het gekleurde gedeelte, de helft, nog steeds even groot is. Maar de bijbehorende breuk is nu 4 achtste want we hebben de rechthoek opgedeeld in 8 delen, de noemer wordt dus 8, en de helft van de rechthoek is dan 4 van die achtste delen. De teller en de noemer worden groter omdat we de rechthoek hebben opgedeeld in meer delen. De breuk die we nu hebben, 4 achtste, is gelijk aan de breuk waarmee we zijn begonnen, 1 tweede. Zo zijn er veel meer breuken die gelijk aan elkaar zijn en dus dezelfde waarde hebben. Wanneer je bijvoorbeeld een chocoladereep hebt, kun je deze zelf opeten, maar je kunt hem ook verdelen over 12 personen. En ieder krijgt dan 1 twaalfde deel. De helft van de reep is 6 blokjes. Oftewel, 6 twaalfde is hetzelfde als 1 tweede. Als je de reep nu eerlijk verdeelt over drie personen, krijgt ieder vier blokjes. Oftewel, 4 twaalfde is hetzelfde als 1 derde. 8 twaalfde is dan weer gelijk aan 2 derde. Maar goed, we zijn bezig met wiskunde en niet met het eten van chocola. Hoe kunnen we, met behulp van wiskunde, nu laten zien dat bepaalde breuken hetzelfde zijn? Laten we eens kijken naar de breuk vijftiende. We gaan nu kijken of we de teller en de noemer kunnen schrijven als een product van factoren. Wat bedoelen we daar nu weer precies mee? De 5 in de teller is alleen maar deelbaar door 1 en 5. En we gaan alleen maar kijken naar gehele getallen. Misschien weet je wel dat 5 een priemgetal is en dat priemgetallen alleen deelbaar zijn door 1 en zichzelf. Maar goed. 5 is dus deelbaar door 1 en 5. Dit betekent dat ik 5 ook kan schrijven als 1 keer 5. De 10 in de noemer is deelbaar door 2 en 5. Immers 2 keer 5 is 10. Ik kan de 10 dus schrijven als 2 keer 5. We kunnen nu zowel de teller als de noemer schrijven als een product van factoren. Een product staat voor een vermenigvuldiging. En de getallen zijn bij een vermenigvuldiging de factoren. Ik kan de breuk nu schrijven als 1 keer 5 gedeeld door, immers een breuk is een deling, 2 keer 5. Nu zien we iets opvallends. In zowel de teller als de noemer wordt vermenigvuldigd met 5. Maar ik weet ook dat 5 vijfde gelijk is aan 1. Als ik iets vermenigvuldig met 1 of ik deel iets door 1, dan gebeurt er niets. Ga maar na, je hebt 10 euro, vermenigvuldig dat met 1, en het resultaat is dat je nog steeds 10 euro hebt. Dat schiet niet op. Dus die 5 vijf vijfde, die heeft dus geen enkele invloed. Maar dat betekent dat we deze net zo goed weg kunnen laten. En dit weglaten, dit noemen we wegdelen. Wanneer we deze wegdelen, houden we 1 tweede over. Dat houdt in dat 15 tiende te vereenvoudigen is tot 1 tweede. Je zou ook kunnen zeggen dat we op zoek zijn naar een breuk die gelijk is aan 1 en die verstopt zit in de breuk die we willen vereenvoudigen. En als we deze breuk dan vinden, kunnen we hem wegdelen en houden we een breuk over die vereenvoudigd is ten opzichte van onze eerste breuk. Oké, okay, we weten nu wat vereenvoudigen is gaan we nu een manier leren waarmee we breuken kunnen vereenvoudigen. Je zoekt een getal waardoor zowel de teller als de noemer deelbaar is. Als je deze hebt gevonden, deel je het getal uit. En zo zien we dat 6 negende gelijk is aan 2 derde. Je moet wel altijd even goed opletten of de breuk niet verder te vereenvoudigen is. Het kan namelijk voorkomen dat zowel de teller als de noemer deelbaar zijn door een groter getal of door meerdere kleine getallen. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld. We hebben de breuk 12 16e. 12 kunnen we schrijven als 2 keer 6. 16 is gelijk aan 2 keer 8. Wanneer we nu de 2'en uitdelen, geeft dit 6 achtste. We hebben de breuk nu vereenvoudigd. Maar we zijn er nog niet. 6 is namelijk gelijk aan 2 keer 3. En 8 is gelijk aan 2 keer 4. Dus ook nu kunnen we de 2'en uitdelen en houden we de breuk 3 vierde over. De breuk 3 vierde is niet verder te vereenvoudigen. Nu kan het zijn dat jij de breuk op een andere manier hebt vereenvoudigd. Dat kan. Breuken zijn soms op meerdere manieren te vereenvoudigen. De uitkomst, dus de vereenvoudigde breuk, is wel altijd hetzelfde. Het is niet zo dat één manier goed is en de andere fout. Zo hadden we de breuk ook kunnen vereenvoudigen door 12 te schrijven als 3 keer 4 en 16. Als 4 keer 4. Dan kunnen we de 4 uitdelen. En ook nu krijgen we de breuk 3 vierde. Nog een manier zou zijn om 12 te schrijven als 2 keer 2 keer 3. En 16 als 2 keer 2 keer 2 keer 2, 2. Nu 2 keer de 2'er uitdelen. En ook nu zien we de breuk 3 vierde verschijnen. Nogmaals. Het zijn dus meerdere manieren om een breuk te vereenvoudigen. En het maakt niet uit welke manier je gebruikt. Nu wil jij graag weten wat de snelste manier is. Nou, de snelste manier is om het grootste getal te vinden, waardoor zowel de teller als de noemer deelbaar is. De snelste manier om 12 16 te vereenvoudigen is dus die tweede manier. Je hoeft niet elke keer helemaal op te schrijven hoe je de teller en noemer schrijft als een product van factoren. Dit mag je namelijk gewoon uit het hoofd doen. Hoe doe je dat? We nemen de breuk 5 15 Om te kijken of er factoren zijn die je kunt uitdelen, gaan we op zoek naar het grootste getal, waardoor zowel 5 als 15 deelbaar zijn. Dit proberen we uit het hoofd te doen. 5 is deelbaar door 1 en 5. 15 is deelbaar door 1, 3 en 5. Het grootste getal waardoor we ze beide kunnen delen is dus 5. We mogen de 5. Uitdelen en we houden dan 5 gedeeld door 5 is 1 en 15 gedeeld door 5 is 3 over. Oftewel 5 15 is gelijk aan 1 derde. Laten we eens kijken naar de breuk 27 72. Zowel de teller als de noemer zijn deelbaar door 9. Dit geeft een teller van 27 gedeeld door 9 is 3 en een noemer van 72 gedeeld door 9 is 3. Is 8. Hebben we ook nog de breuk 21 9 Zowel de teller als noemer zijn deelbaar door 3. Beide delen door 3 geeft 7 derde. Met deze 7 derde zijn we nog niet klaar. We zien dat de teller groter is dan de noemer. Immers 7 is groter dan 3. Als de teller groter is dan de noemer, kunnen we nog, wat we noemen, helen uit de breuk halen. Hoe gaan we de helen uit de breuk halen? Laten we eens kijken naar die breuk 7 derde. En zoals we in het begin van de video hebben gezien, bestaat de breuk 7 derde uit 7 delen van een derde. We weten ook dat 3 delen van een derde samen 1 hele maken. Uit 7 derden kunnen we dus 2 helen halen en dan blijft er nog 1 derde over. We kunnen 7 derde dus schrijven als 2 1 derde. Laten we ook eens kijken naar de breuk 27 5 We zien ook nu dat de teller groter is dan de noemer. We kunnen er dus nog helen uithalen. En om dat te doen gaan we eerst kijken, oké, okay, hoe vaak past die 5 in 27? Je weet, 5 keer 5 is 25. 6 keer 5 is 30. Dus die 5... Pas 5 keer in 27. En dan houden we nog 2 over. 27 vijfde kunnen we te dus schrijven als 5 2 vijfde. Naast helen uit een breuk halen, kunnen we ook helen in een breuk brengen. Dit is erg handig, euh, nee, onmisbaar als je breuken wilt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. Laten we eens kijken naar de samengestelde breuk 3-1-4. We zien dat er een geheel getal 3 voor de breuk 1-4 staat. En wat we nu gaan doen, is die 3-1-4, die gaan we schrijven als 1 breuk. Oké, okay, laten we eens kijken naar deze 3-1-4. We weten dat 3-1-4 gelijk is aan 1 plus 1 plus 1 plus 1 vierde. Daarnaast weten we ook dat 1 hetzelfde is als 4-4. Dat we zouden ook kunnen zeggen dat 3 1 4 gelijk is aan 4 vierde plus 4 vierde plus 4 vierde plus 1 4. Nu zien we uiteraard gelijke noemers, dat we die tellers mogen optellen. We krijgen 4 plus 4 plus 4 plus 1 en dit geeft 13. De noemer blijft natuurlijk 4. We kunnen 3 1 4 dus schrijven als 13 vierde. En daarmee hebben we de hele. Die 3 in de breuk gebracht. Ik gebruik zelf altijd een andere manier om helen in een breuk te brengen. Ik doe het volgende. We hebben 3 1 vierde. De noemer blijft 4, dus deze noteer ik alvast. Vervolgens vermenigvuldig ik de noemer met het getal dat voor de breuk staat. En daarna tel ik daar de teller bij op. We krijgen dus 4 keer 3 plus 1 is 13. En ook nu weer 13 vierde. Laten we er nog één doen. We hebben de breuk 2, 2, 7. We gaan de hele in de breuk brengen. En ik zal hardop denken. We hebben 2, 2, 7. De noemer blijft 7. De teller wordt 7 keer 2 plus 2. En dit geeft 14 plus 2 is 16. We hebben dus gekregen de breuk 16, 7. Met deze 16, 7. Zijn we aan het einde gekomen van deze video? Ik hoop dat ik je heb kunnen leren hoe je breuken moet vereenvoudigen. Heb je nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om deze onder de video te zetten. Ik zal dan kijken wat ik voor je kan doen. Voor nu, bedankt voor het kijken en wie weet, tot een volgende keer.